De groene organisaties, de bijeenkomst voor de Drentse Groene Vrijwilligen, dan noemen ze allemaal op want de keer zijn heen. Natuurmonumenten, ze zijn dit jaar de trekker van deze dag, is mij verteld. Staatsbosbeheer, natuurlijk, het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en IVM Regio Noord. Als je ze zo even in een rijtje noemt, dan is het heel snel gedaan, maar ze zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Heel Toe en dan gaan we draakballenpluizen. Dat is een van onze vaste pluisers. Uh, een van onze vaste uilenballen. En, uh, en een van onze leveranciers van de dus, uh... Maar ik hoor die verhalen en dat is natuurlijk helemaal van wow, wauw, er lieve een das over mij. Hoe nou, kan dat nou? Die dassen die zien over het algemeen je ook. Ze moeten het doen met onze, onze grote natuurgebieden, maar ook met hele kleine bosjes. In, uh, ...in het landschap. Je maar u kunt je nagenoeg. Pauline, is vaak zo op tv. Zo Ja, meneer ja. meisje. Zoals dat genoemd wordt. Maar goed, wat ik hier dus net schreef. Hier ademt het. Hier leeft het. De nacht kijkt om het hoekje. Er zit iemand te schrijven in een boekje. Een vos zit uit te rusten voor het hol. Een houtduif meet wat bomen op. Een ekster herschikt het nest. Hier... Ademt het. Hier leeft het. De nacht kijkt op zijn klokje. Het is bijna tijd. Dan mag hij uit zijn hokje. En over de wereld die hier leeft gaan liggen. Het droomt hier dan. Het woelt in de beddensteen. Pyjama's worden klam. Er gaat iemand naar de wc. Hier ademt het. In en uit. Hier leeft het. Voor en na. Hier lopen wandelaars. Een hits. Oh, ja. de aarde binnen. laat de aarde, de aarde. Geef je voorwaarts op haar met zachte voeten vandaan en na. Laat de aarde die ze is zet niet naar hand neem op, neem in. keer de aarde binnen. Laat de aarde haar eigen loop, haar eigen plaats neem, plaats neem op, plaats neem op. Begroeten, nee, neem hem in haar waar. Aanvaard wat is, maak niet meer dan, ontworstel je niet aan, breng geen grassen diep, neem hem niet, neem hem Zie de aarde. aanvaard je plak. Zacht omgeven haar door haar gaven, haar grond van bestaan, ze is geen koper, geen handels. Laat je hebben los en zien, laat je zijn los en heb deel. neem het weer, neem het weer. telkens weer, zie de aarde, weet de aarde binnen, grondje bestaan en dan kun je gaan dromen. En dan komen er geen nachtmerries van stal, dan kun je gaan dromen. De Dat zijn de enige soort die er zijn. Dus de enige soort dieren kunnen vliegen. Wereldwijd zijn er zo'n duizend soorten. In Nederland twintig. In Drenthe ongeveer tien. Hier is de duim. Heel klein. Dit ogen op. Die vingers. Je hebt hier in de midden van het beentje. Dat is het eerste stuk. In het onderste stuk zijn. De vingers. Maar dit is een, die komt hier niet voor. Die heb ik meegenomen vanwege. Dit is een die komt in een... Mensen. Goed. Het bos. Laat, laten we heel eens even luisteren. Kijk of je het horen van de boom. Je hoort de bomen. Wachten. Bomen zijn de wachters van de seizoenen. Maar ze kunnen ook niet anders dan geduld hebben. Ik ken eigenlijk bijna niemand, als een boom al een iemand is. Maar ik ken bijna geen ding, geen plan, geen, geen, zo geduldig als bomen. Je kon vroeger ook urenlang gewoon tegen een boom aanzitten. Dat was een boom waar ik dan wel eerst zelf tegenop gelopen was. We hadden op het Blindeninstituut hadden wij een boom en daar liep werkelijk elk blinde tegenop. He, je hebt de, de ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar de, de blinde stoot zich wel honderd keer aan dezelfde boom. Het was een boom die stond vlak naast de wip op het speelveld. en Die boom noemden wij ook de pijnboom. Standby modus geschoten, net als heel veel mensen in de hitte in de standby modus zijn gegaan. Sommige lieten hun blad vallen, sommige bomen, om te overleven. Sommige mensen lieten hun haar vallen om te overleven. Ik was er één van. En die bomen, die bomen, die berusten. Die berusten in de wetenschap dat er minder droge tijden zullen aanbrengen. Zoals ze ook zeker weten dat ook volgend jaar weer een lente zal komen. Het bos leeft altijd op de grens van ontstaan en vergaan. De humus van het afgevallen blad is de vruchtbare grond van volgend jaar. Zonder vergaan geen ontstaan. Denk eens dat je in je auto zit. En dan moet je wel zo'n lekkere oude fossiele auto hebben, zal ik maar zeggen. En dan zit je in die auto en dan hoor je die motor. En denk dan eens, ik rijd nu op bomen. Ik rijd op oude bomen, ik rijd op het blad van bomen van 300 miljoen jaar Out. Ja, dat was de tijd ver voor de bungalowparken, de tijd ver voor stamppotten, ver voor chipolata worstjes, ver voor stekjes, die tijd. Christus, weertjes. het bos wacht altijd, elke avond weer, op de nacht. De wekker voor de vogels is gezet, die staat elke dag net iets later. En elke dag mogen de vogels er net weer iets eerder in. En de vogels hebben het verdiend. Die slapen uit van die lange zomer. Met die enorme zoektochten naar het laatste. En straks begint het geritsel van de nacht. Jullie rekken de dag nog wat op met lampen. Jullie, lichtverslaafd als je bent, jullie zijn niet zonder licht. Jullie kunnen ook helemaal niet zonder, jullie kunnen zelfs niet eens eten zonder licht. Dat geeft niet, het is geen verwijt. Ik neem het jullie helemaal niet klaar. Maar wees je bewust dat wij bestaan bij de gratie van de nacht. Bij de gratie van de schemer, bij de gratie van het duister. Wij kunnen niet zonder. In de nacht herschikt zich alles. De nacht ordent ons hoofd. De nacht ordent ons hoofd met dromen. Wij komen tot onszelf in de nacht. De nacht verdiept je. Je wacht in de nacht, net als de bomen in de nacht, net als de vogels in de nacht. Je wacht geduldig op de dag, op de nieuwe dag. En ik wacht ook elke nacht weer op die nieuwe dag. En ik ben altijd elke morgen weer benieuwd wat de dag zal gaan brengen. Want elke zonsopgang is de eerste. Van de Ook al vliegen we meer dan ooit, hoewel wij weten, beter weten dan ooit, wat voor gevolgen dat vliegen heeft, wij maken deel uit van de cyclus. Van de cyclus van het vergaan en het ontstaan. En het zijn wij, en niet de boven, niet de nachtdieren, niet de dagdieren. Wij zijn het die die cyclus aan het verstoren zijn. Er vergaat meer dan er ontstaat. Bomen zullen binnenkort vaker hun blad in de zomer laten vallen. Er zit maar één ding op. Wij moeten alles doen dat mogelijk is om die oude bomen van 300 miljoen jaar geleden niet meer op te stoken. Om ons onkruid weer met de hand of met stoom uit de grond te halen. We moeten wel oppassen dat de stoom dan opgewekt is met groene stroom. Of, wat we ook kunnen doen, ons onkruid voortaan kruid te vinden. Dat is veel makkelijker. We moeten stoppen met het gebruik van het gif dat wij zelf hebben uitgevonden. We moeten luisteren en we moeten niet alleen naar onszelf luisteren, maar ook naar de bomen. Ook naar de bloemen, ook naar de bijen, ook naar de bosnijken, ook naar de snuitkevers. Als wij alleen onszelf zien en onszelf horen... Dan hebben we geen oog en geen oor voor de aarde, de lucht, het water. Dan spelen wij met vuur. In het donker zijn je aandelen niet zwaar. In het donker heb je niets aan je landkant. In het donker bestaat mis Nederland niet, omdat je in het donker geen siliconen ziet. In het donker is de schijn verdwenen, uit het donker is de zon ooit verschenen. Het donker maakt je bang, je kan geen hand voor ogen zien. Maar hoeveel vingers heb je in het donker? Wat zijn er toch ook? Tien. Wees niet bang voor het duikje. Schreeuw niet steeds, maar vlak? Geen licht, geen uitzicht, geen licht. In. Wees niet bang voor het dag, schreeuw.